Hoi en leuk dat je kijkt. Het Europese Hof heeft vandaag besloten dat vliegtuigmaatschappijen hun passagiers moeten compenseren wanneer ze hun te laat op de hoogte stellen van annuleringen. Het is vandaag donderdag 11 mei. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim Nieuws. Als jouw vlucht wordt geannuleerd, moeten vliegtuigmaatschappijen je dan hierover informeren of de partijen waar je je ticket hebt geboekt. Dat is de vraag die het Europese Hof vandaag beantwoordde. De vliegtuigmaatschappij is verantwoordelijk voor het op tijd informeren van de passagiers. Het betreft hier de zaak van meneer Krijgsman. Hij boekte een vlucht met Suriname Airways van Amsterdam naar Parimaribo op 14 november via een online reisbureau. Op 9 oktober annuleerde Suriname Airways deze vlucht en liet dit weten aan het reisbureau. Deze informeerde de passagier pas op 4 november, minder dan twee weken voor vertrek... ...waardoor meneer Krijgsman recht zou hebben op een vergoeding van 600 euro. Het Europese Hof is van mening dat Surinam Airways de passagiers had moeten informeren. Zij zijn verantwoordelijk voor het op tijd op de hoogte stellen van de passagier. Dit betekent voor jou als passagier dat als de vliegtuigmaatschappij... ...jou niet twee weken voor vertrek informeert over een geannuleerde vlucht of schemawijziging, jij recht hebt op een vergoeding tot 600 euro per persoon. Check eenvoudig en snel op onze website wat jouw rechten zijn en wij helpen je graag verder.